Hoi, ik wil je laten zien het werk van Team Facilis op 6 juni 2019. En we zijn net begonnen, dus uh, hebben we bijvoorbeeld nog niet voor iedereen een branch gemaakt. Uh, dit is een screenshot van het spel. Ik zal het even laten zien. Als je hem grunt dan krijg je dit hoofdscherm en je kunt het poppetje naar links laten bewegen. Dat is alles wat het doet. Uh, dus, dat was de voortgang van Team Facilis. Of eigenlijk het begin moet ik zeggen. Uh, en ik wens je nog een hele fijne dag. Houdoe!